Ik liep net door de stad en ik begon een beetje trek te krijgen. En uh, toen zag ik deze. Ah, dat ziet er echt super lekker uit, dus uh, ik ga er even eentje halen. Zo. hmm. Dat ziet er niet echt uh, heel aantrekkelijk uit. Het, het, het broodje is slap. De, de, de sla is... is Hangerig en, en de saus zit overal. Eigenlijk is dit helemaal niet de burger die me op de foto beloofd is. En weet je wat stomme is? Het is niet de eerste keer vandaag dat ik erin ben getrapt. Ik heb al een uh, nieuwe boxshort gekocht omdat de man op de poster er zo cool uitzag. En uh, ik heb al een nieuwe telefoon gekocht, omdat het uh, ja, nieuwe model natuurlijk altijd beter is dan het vorige. En ik heb uh, deodorant gekocht, want ik zag in de reclame dat alle vrouwen er nachter aankomen. Alleen, uh, volgens mij werkt het nog niet echt. Eigenlijk worden we iedere keer een beetje voor de gek gehouden. Alles lijkt mooier dan het is. Uh, de nieuwe telefoon is helemaal niet zo veel beter. En ik ben heus niet zo gelukkig als mijn Insta doet geloven. Maar ik wil het wel geloven. En als anderen het ook geloven, vinden ze mij tof en daar word ik gelukkig van. Wat anderen van ons vinden is namelijk vaak heel belangrijk voor ons. Dat doen me denken aan een verhaal uit de Bijbel. Waarschijnlijk ken je het wel. Het is het verhaal van Adam en Eva. Adam en Eva woonden in een mooie grote tuin met allemaal prachtige bomen. En er was één boom waar ze niet van mochten eten. Maar wat denk je? Ze deden het toch. En een van de gevolgen was dat ze ontdekten dat ze naakt waren. En toen God s'avonds in de tuin kwam om met hen te wandelen, bedekten ze zich, omdat ze bang waren voor Gods reactie. Ze vonden hun naakte lijf niet oké, okay, terwijl God dat wel goed gemaakt had. Daarom denken we deze week na over het thema No Filter. Want alles wat je om je heen ziet, is gefilterd. Het wordt mooier of leuker of lekkerder gemaakt dan het echt is. En dat leidt de aandacht af van de dingen die minder mooi zijn. En als je dat eenmaal weet, kun je er anders mee omgaan. In de Bijbel staat, in Colossense 3, hou je bezig met de hemel en niet met deze wereld. Even verderop staat ook uitgelegd wat dat betekent. Bezig zijn met de hemel is bijvoorbeeld van harte meeleven met anderen. Vriendelijk voor elkaar zijn en geduldig. Niet aan jezelf denken, maar elkaar accepteren. En het allerbelangrijkste staat er, houd van elkaar.